Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Uh, ik kom net van buiten, zoals, dat jullie, zien. Ik misschien, zoals dat jullie misschien wel kunnen zien, ben ik een beetje bezweet. Uh, ik ben uh, even fijn gaan shoppen. En uh, daarna heb ik nog even in de zon gezeten en ondertussen een goed boek gelezen. Dus uh, ja, dat mag wel eens, want het heeft echt heel veel geregend de laatste tijd. Dus uh, ik geniet ook wel van de zonnige dagen die uh, er nu zijn. En ik mag ook wel wat meer kleur gebruiken op mijn bleke huid. <laughs> ja, uh, wat ik eigenlijk vooral wou uh, komen vertellen vandaag, is dat ik eindelijk mijn afgestemde schilderij heb aangekregen. Dat is dus een schilderij uh, dat ik heb besteld bij een uh, Nederlandse kunstenares. Zij maakt uh, prachtige schilderijen en zij stemt dan af op de energie van de persoon die uh, een schilderij bij haar besteld. En uh, ik heb daar heel lang op moeten wachten. Uh, ze had eerst gezegd dat ik het begin mei zou ontvangen. Want ik had begin mei... Uh, uh, eind april had ik mijn bestelling gedaan. En begin mei zou ik al mijn uh, schilderij normaal, normaal gezien al aankrijgen. Maar uh, ze ging dan op reis en ze was nog niet klaar met mijn schilderij. Dan is het twee weken op reis geweest. En, uh, toen kwam ze terug en had ze mij dan een mail gestuurd dat ze ziek was geworden toen ze net terug was van reis. Dus heb ik nog wel wat langer moeten wachten voordat ze dan verder kon werken aan mijn schilderij. Maar dat is nu, nu heb ik hem vandaag eens ondertussen ontvangen. Na uh, anderhalve maand wachten tot ik hem uh, had. Maar hij is dus eindelijk binnen. En het was echt prachtig ingepakt. Ik, ik heb eigenlijk niets anders dan lof voor Deze prachtige kunstenaar is vanuit Nederland. Zij maakt echt prachtige kunst. Ik ben daar altijd heel diep onder de indruk van. Zij uh, werkt ook heel erg met uh, de, ja, de energieën. En uh, zij kan daar heel goed afstemmen op de energie van een persoon. En haar kunst die ze maakt, die lijkt echt levensrecht. Die energie is duidelijk te zien en voelbaar. Heel erg mooie, heldere, zuivere energie. En uh, ja, ik zal jullie <laughs> niet meer langer in spanning houden. Ik zal hem even laten zien. Deze dus. Zoals dat jullie zien is het echt heel uh, bijzonder en speciaal. Ja. Ja, ik was er echt voor een vriendin, want het raakte mij diep, toen ik hem aan het uitpakken was. En uh, ja, dit is dus eigenlijk mijn energie, dat ze dan eigenlijk uh, ja, heeft dus gemaakt in kunst. En ja, het raakt mij gewoon heel echt De energie komt me heel erg bekend voor. Het, is, uh, het lijkt wel, ja, of, dat, of dat, dat deze prachtige energie, dat ik dat ben, in een andere vorm. Ik heb ook al uh, vaak te horen gekregen via readings dat ik ook wel een elfenenergie in mij draag en ook uh, energie van de kosmos. Dus uh, elke persoon heeft meerdere levens gehad en je kunt ook uh, levens hebben gehad in andere dimensies. Dus er bestaat ook een dimensie naast die van ons, zoals de natuurwezens. Vooral in de, ja, dus in de natuur, zijn er een, de wezens zoals uh, ja, eenhoorns, straken, elfen, kabouters, binnen. En uh, ja, van die wezens dus. Dus ik, heb, ik voel mij daar ook heel erg uh, vertrouwd mee. Ik, uh, ik heb een heel sterke band met natuurwezens. Die komen voor mij heel erg bekend voor. Ik voel me heel erg vertrouwd aan. Ik voel er heel erg liefde voor. Ik heb er altijd al in geloofd. Ook al kan ik ze niet zien, ik kan ze wel voelen. Als ik in een bos ben, voel ik, ik wel energie rondom mij heen. Energie dat niet van hier is, maar echt heel zuivere, speelse energie. Dus ja, ik geloof daar wel heel erg in. En ook in, uh, in aliens, je hebt zowel goede als slechte aliens, maar uh, daar kan ik over bezig blijven. Dus dat ga ik nu niet doen. Maar uh, nu hebben jullie mijn, uh, mijn schilderij. Mijn energie dus gezien, waar ik lang op heb moeten wachten, maar die nu eindelijk aangekomen is vandaag. En ik heb ook ondertussen al verteld dat ik echt van de zon heb genoten. En dat ga ik nog zeker nog wel doen deze zomer. Zodat ik een kleurtje op mijn huid krijg. Oké, okay, um, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne avond. Ik hoop dat jullie ook heel erg van de zon genieten. En uh, ja, heel erg veel liefs van mij.